Hey, hallo, kom erin. Mijn naam is uh, Jo Voordewend, welkom. En we gaan vandaag eens kijken wat we voor innovatieve manieren kunnen bedenken om betrokken te raken bij de allerarmsten in de wereld. Dork is begonnen met veiling, dat gaat vier keer per jaar plaatsvinden met goederen boven de 100 euro. En ja, ik heb ook eens rondgevraagd in mijn vriendenkring en mijn kennissen, ook eens even wat gekeken wat je ongeveer dan zou kunnen inzamelen. Nou, je ziet hier een iPad. 2015, maar doet het nog prima. Als je straks op vakantie gaat, de hier, hier, gebruiken, prima. Gouden horloge kregen we te pakken. Een wit-gouden ring met een diamantje erin. Allemaal zeker boven de 100 euro. Een televisietje voor op de camping. Als het weer regent in Nederland, je weet het niet. Ik heb hier bijvoorbeeld een lexicon, een antieke encyclopedie. Ik denk persoonlijk dat die meer dan 100 euro waard is. Maar zeker het doe ik niet. Dus dan ga ik gewoon even appen naar DoorCas. Ik maak een foto. En dan hoor ik binnen één of twee dagen van DoorKas hoeveel die waard is. Hier een plafonnière. Voor het bureau te gebruiken, maar ook natuurlijk gewoon voor de gezelligheid in de woonkamer met verschillende lichtstanden. Ik lijk wel een verkoper, hè? maar uh, hier een tafeltje die ik al een tijdje uh, in de schuur heb staan, maar nu beschikbaar komt. Een mooie vintage tafel. Hier een Philip Stark, een originele Philip Stark. Een Franse klassieker. Hoe zit het? Heerlijk. Uh, en hier hebben we bijvoorbeeld ook nog een flasmachine. Daar kun je dus garen mee maken. Nou ja, dit zijn allemaal spullen die je zou kunnen verzamelen en die je aan Doorkas zou kunnen aanbieden voor die veiling. Dus ik zou zeggen, doe mee. Ga naar de website doorkasnl slash veiling en geef je op...